Welke ETF is het meest gewild? Um, goede vraag, want dat wisselt bijna wekelijks natuurlijk. Hè? De, de meest populaire ETF uh, toen corona twee jaar geleden uitbrak, was videogaming en e-sports. Omdat iedereen zich opeens realiseerde van hé, hey, we zitten nu met z'n allen thuis en we zijn vooral aan het gamen en uh, thuiswerken en boodschappen bestellen. Um, dus dat was toen een hele duidelijke. Een half jaar geleden was het uh, vooral de Semiconductor ETF, de halfgeleider ETF. Omdat er opeens uh, in alle kranten dingen stonden over een tekort aan chips, halfgeleiders. En uh, die werd toen heel populair. Die is overigens inmiddels weer een stuk minder populair. Um, dus ja, dat is een beetje een, een, een cyclisch iets. En um, ja, wat de opvolger gaat worden van uh, de Semiconductor ETF weet ik eerlijk gezegd nu nog niet. Als ik een kleine voorspelling zou moeten doen. Dan zou ik zeggen dat het een beetje richting, uh, en dat gaat heel saai klinken voor jullie, obligatie-ETF's gaat. Zeker nu die obligatierentes de afgelopen uh, maanden flink gestegen zijn, zie je dat beleggers weer een beetje gaan kijken naar het toevoegen van obligaties aan hun portefeuille. En met name als je richting high yield en emerging markets gaat, nou ja, dan ga je richting... Uh, Rentes van rond de 10%. Nou, dat vinden beleggers toch wel weer interessant worden op dit moment. Dus nou ja, wellicht dat als we over een paar maanden kijken, dat obligatie-ETF's uh, heel populair gebleken zijn.